Meneer Betselt, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Betselt. Um, ik heb de uitslag van uw urine. En uh, daar zit inderdaad een blaasontsteking in. Ik zal uh, nog even uw temperatuur meten. Ik wil even weten of u koorts heeft. En dan ga ik iets uitleggen over de behandeling. Oké. Okay. Ja? Die is in orde. Ik heb u een cure furabit voorgeschreven, dat zijn capsules. Die moet u twee keer per dag innemen, ochtends bij het eten en s'avonds bij het eten. En dat is zeven dagen lang. Het is voor mij belangrijk om te weten of ik dit goed heb uitgelegd. Zou u mij in uw eigen woorden kunnen herhalen wat ik, hoe u de medicijnen moet innemen? Ja, zeven dagen, twee keer per dag. En weet u wanneer op de dag? Ja, uh... Morgens en 's avonds. Ja, heel goed. U kunt ze ophalen bij de apotheek. Ik heb de terugvraagmethode gebruikt uh, om te kijken of mijn uitleg goed is overgekomen. Uh, daarbij kwam ik erachter dat uh, een stukje van mijn uitleg vergeten was. Um, en door een extra vraag te stellen wist ik zeker uh, dat hij de medicatie goed zou gaan innemen. Goedemiddag. Ik kwam mijn medicijn halen. Oké, okay, en wat is uw geboortedatum? Oké, okay, ga ik even voor u kijken, momentje. U krijgt een antibiotica voor een blaasontsteking, ja. dat klopt? Ja, ja, okay. ja. ja. Uh, u mag het dus twee keer per dag innemen, één capsule, dus morgens één capsule. En s'avonds één capsule. Uh, het is voor zeven dagen, dus u moet de kuur helemaal afmaken. Nou, ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Kunt u mij even vertellen hoe u dit gaat gebruiken? Jawel, het is voor een blaasontsteking. En daar moet ik twee keer per dag één van innemen. Eentje bij het ontbijt en eentje bij het avondeten. En dat is voor zeven dagen, hè? Het is voor zeven dagen, dus u moet de hele kuur afmaken. Hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Fijne dag. Goedendag. Goedendag. Nou, ik vond het allemaal heel duidelijk uitgelegd. Ik heb het goed begrepen. Zowel van de huisarts als van de assistent en in de apotheek. En dan weet ik zeker dat ik mijn medicijnen goed inneem. Ik heb uh, net de terugvraagmethode uh, toegepast. Uh, dat doe ik in, uh, om te checken of ik iets heb, uh, goed heb uitgelegd. Uh, het is natuurlijk wel belangrijk dat de patiënt begrijpt hoe hij het moet innemen. Uh, het is natuurlijk in het begin een beetje onwennig, maar uh, ik vind het natuurlijk wel belangrijk uh, dat ze het begrijpen en uh, ja, daar doe ik het voor.